Je kunt ingevallen slapen herkennen aan het feit is dat de slapen, wat dit gebiedje hier is, ja, vaak wat ingevallen is. En ingevallen slapen kunnen uitstekend behandeld worden met fillers. Uh, ja, welke filler je kiest is afhankelijk van, ja, van wat je eigen wensen zijn. De hoeveelheid behandelingen die je nodig hebt uh, om de ingevallen slapen te behandelen is gewoon meestal één behandeling. Het kan soms zijn dus dat je twee behandelingen nodig hebt, omdat ik zelf inschat is dat de hoeveelheid volume die nodig is, ja, toch niet uh, veilig in één behandeling uh, geplaatst kan worden. De tevredenheid van de patiënten is gewoon hoog, uh, omdat je eigenlijk met 100% garantie gewoon een resultaat kan bereiken. Uh, van sculptra moeten mensen wat langer op, uh, op het resultaat wachten, drie maanden, maar houdt het drie jaar aan. En bijvoorbeeld met radiesse of een hyaluronzuur die, voor die indicatie ja, kan je, zie je het direct resultaat. En dat is ongeveer houdt dat anderhalf jaar aan. Maar uh, laat het duidelijk zijn, slapen, uh, ingevallen slapen hoeven absoluut niet aanwezig te zijn. Die zijn heel goed te behandelen.